vroege ochtendmist. mist. Op sommige plaatsen was die mist vandaag hardnekkig, zoals in het oosten van het land. Er kan ook weer mist ontstaan en morgen gaat die bewolking niet verdwijnen, dus de zon komt niet tevoorschijn en we blijven de hele dag onder die grijzigheid zitten. In het land grijs ook al de mist ontstaan. En als ik de mistkaart erbij pak, dan zie je dat in grote delen van ons land de wereld alweer een stuk kleiner is geworden.